5, 4, 3, 2, 1, GO! <applaus> en kijk eens op, de nieuwe straflijst is. Op 1, en 7, 5, en 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, hier 7, 7, He's out for the